Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. In de wereld waarin we leven, worden we geconfronteerd met verschillende problemen, frustraties en moeilijkheden. Zo is het leven nu eenmaal. Dit wetende, wat gaan we hieraan doen? We moeten standvastig en volhardend zijn. Met andere woorden, het antwoord op bovenstaande vraag is, geef nooit op. Het maakt niet uit wat er ook in ons leven gebeurt. De overwinning zit hem in het weigeren om op te geven. Houd in gedachte dat, juist in de hitte van onze strijd, de Heilige Geest waarschijnlijk zijn grootste werk in ons aan het doen is. Hij wordt niet gehinderd door de omstandigheden. Als jij en ik echt op Hem vertrouwen, dan zouden wij dit ook niet zijn. Niet alleen in goede tijden is Hij in ons leven, maar ook in moeilijke tijden. Hij zal ons door alles heen leiden, zolang wij maar volhouden en Hem blijven volgen. Dit betekent dat we volhardend moeten zijn in gebed, aanhoudend in onze vastberadenheid, standvastig in het geloof en vastbesloten om stevig op Gods woord te staan en in zijn beloften aan ons. Het komt vaak voor dat we afgeleid zijn doordat bepaalde ontwikkelingen veel te langzaam lijken te gaan. De vijand houdt er juist van om ons hierop terecht te wijzen. Maar onthoud goed, het kan zijn dat God juist in die periode een aantal van zijn grootste werken aan het verrichten is. Het gaat namelijk niet alleen maar om jou en om mij. Het werk dat de Heer in ons aan het doen is, is ter voorbereiding op het werk dat Hij door ons heen wil doen. Ik weet dat het leven soms hard kan zijn... Maar ik weet ook dat als we standvastig blijven, God ons zal helpen. In Galaten 6, vers 9 staat, laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten, wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Dus laat ik de vraag opnieuw stellen. Wat moeten we doen? Mijn antwoord hierop is, geef nooit op. Wat is hierop jouw antwoord? Tot slot, wil je met me meebidden? Heere God, ik geloof dat U aan het werk bent in mijn leven, zelfs tijdens moeilijke periodes. Ik kies vandaag ervoor om standvastig te blijven en om mijn gehoorzaamheid aan U nooit op te geven. In Jezus' naam, Amen.